Ook zo vervelend dat mensen ongevraagd je kamer binnensluipen wanneer jij er niet bent. In deze missie gaan we daarom een kameralarm programmeren met je microbit. Wat heb je daarvoor allemaal nodig? Je hebt nodig je microbit, een battery pack, twee batterijen, een laptop of computer, USB-kabeltje, aluminiumfolie, plakband, vier krokodillenbekken en een speaker of buzzer.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 In deze missie gaan we een alarm maken met behulp van een elektrisch circuit. Op het moment dat de stroomkring wordt verbroken, stuurt de microbit een alarmsignaal naar de speaker. En dan weet jij dat er iemand je kamer probeert binnen te sluipen. Maar wat is een stroomkring of een elektrisch circuit eigenlijk? Laten we maar eens kijken. Elektriciteit is een stroom van elektronen. Elektronen zijn deeltjes met een de negatieve elektrische lading. Ze zijn zo klein dat je ze niet kunt zien. Als een elektrisch apparaat aanstaat, dan stromen de elektronen door bepaalde onderdelen van dat apparaat. Zo vormen ze een stroomkring, ook wel een gesloten circuit genoemd. Een stroomkring bevat altijd een bron van elektriciteit. Dit kan bijvoorbeeld een batterij zijn. Bij de minpool van de batterij zitten veel negatief geladen elektronen. Daarom heeft de minpool een negatieve lading. Bij de pluspool van de batterij zitten maar weinig elektronen. En daarom is de pluspool positief geladen. De elektronen stromen van de minpool naar de pluspool. Ze stromen van de plek waar veel elektronen zitten naar de plek waar weinig elektronen zitten. Doordat er veel meer elektronen bij de minpool zitten dan bij de pluspool is er een spanningsverschil tussen beide polen. Hoe groot het spanningsverschil is geven we aan met de eenheid volt. Op deze batterij staat 1,5 volt. Het spanningsverschil in deze batterij is dus 1,5 volt. Als de stroomkring ergens onderbroken is, kan de stroom niet rond. Een elektrisch apparaat kan alleen werken als de stroomkring gesloten is. En zo werkt het kameralarm ook. We maken een gesloten stroomkring. De microbit meet de spanning en kan detecteren wanneer de stroomkring onderbroken wordt doordat de deur open gaat. De stroomkring maken we met twee stukjes aluminiumfolie die elkaar raken zolang de deur dicht is. Gaat de deur open, dan wordt het circuit onderbroken omdat ze elkaar niet meer raken. En op dat moment stuurt de microbit een alarmsignaal naar de speaker. We starten met het maken van de code. Navigeer met je browser naar makecode.microbit.org en start een nieuw project. Zoals vaker starten we weer met het maken van een variabele. Een variabele is een waarde of gegevens die opgeslagen worden in het geheugen van de computer. In dit geval jouw microbit. Je kunt een variabele op elk moment aanroepen in je code. En de waarde van elke variabele kan veranderen. We maken een variabele alarm. Maar ik wil dat mijn alarm uitstaat totdat ik het aanzet wanneer ik mijn kamer uitga. Ik neem daarom uit Logisch het blokje Onwaar en sleep het naar mijn code. Nu jij. Zet de video op pauze en programmeer de eerste code. Nu gaan we het alarm programmeren. Ik pak uit invoer het blokje als pin 0 wordt losgelaten en sleep het naar mijn werkveld. Pin 0 verander ik in pin 2. Nu ga ik een lus of een loop toevoegen. Een loop is een stukje code dat maar blijft doorlopen zolang het aan een bepaalde voorwaarde voldoet. Ik neem de terwijl doe lus. Plak daaruit logisch 0 is 0 in en plaats daar mijn variabele alarm en uit logisch de waarde waar in. Nu wil ik dat mijn alarm een sirene afspeelt. Twee keer het blokje speeltoon midden C voor 1 beat. En om het alarm als een sirene te laten klinken, kies ik voor andere tonen. Ik kies voor een midden F en een midden B. Maar jij mag natuurlijk je eigen alarm instellen. Meer, minder of andere tonen. Er staat nu, zodra de stroomkring verbroken wordt of pin 2 losgaat, dan stel het alarm in op waar. En zolang mijn alarm de waarde waar heeft, oftewel zolang het alarm afgaat, blijft de loop rondgaan en het alarm afspelen. Als laatste voeg ik nog een lus toe. Dupliceer het alarm is waar blokje, voeg een icoon toe en plak alles binnen het de hele tijd blokje. Als het alarm aanstaat, toont mijn microbit dit icoon. Nu jij. Zet de video op pauze en programmeer je code. Het alarm is nu klaar. Alleen, ik moet natuurlijk wel nog zelf de kamer uit kunnen komen of het alarm uit kunnen zetten. Ik ga daarom nog een stukje code toevoegen. Uit invoer, wanneer knop A wordt ingedrukt. En verander de A in A plus B. Daarbinnen plaats ik uit Logisch een als-dan-anders statement. Ik dupliceer Deze alarm is waar en plak hem achter als. Dupliceer Stel alarm in op onwaar en plak deze achter dan. Dan achter Anders plaats ik een pauzeerblokje en zet de pauze op 5 seconden, oftewel 5000 milliseconden. Ik dupliceer weer Stel alarm in op onwaar en plak deze onder de pauze en verander de waarde in waar. Eventueel kun je nog een pictogram toevoegen. Dan weet je zeker dat het alarm aanstaat. Er staat nu, wanneer ik knop A en B tegelijk induw, dan als het alarm afgaat zet het uit. Als het alarm niet afgaat, dan wacht 5 seconden en zet het op scherp. Nu jij. Zet de video even op pauze en programmeer je code. Code is klaar. Geef je script een naam, save en downloaden. Slip het heksbestand naar je microbit. Koppel deze los en sluit de battery pack aan. Sluit dan de speaker aan met de twee krokodillenbekken op pin 0 en op ground. Maak dan een stroomkring door een van de krokodillenbekken op pin 2 en de andere op ground aan te sluiten. Test je code maar eens. Nu alles installeren bij de deur. Plak twee stukjes aluminiumfolie op je deur. Eén op de deurpost en één op de bovenkant van de deur. Zorg dat ze elkaar raken, anders is de stroomkring niet gesloten. Maar zorg ook dat ze elkaar niet raken zodra de deur open gaat. En verbind dan beide krokodillenbekken met de stukjes aluminiumfolie. Nu testen. Druk knop A en B tegelijkertijd in. Wacht 5 seconden en doe je deur open. Om het alarm te stoppen druk je weer tegelijkertijd knop A en B in. Werkte het?